Hé, hey Roosje! Hé, hey Roosje! Hé, hey Jos, kom maar, Kijk eens, Tjus. Hey Tjus! Oh, Jos. Oh, Jos. Zal ik wat gaan zakken? Hé, hey Jos. Oh, kom maar, Hé, Jos. Hé! Ho, Joyce. Hé, Black Jack! Hé, hey, Black Jack! Ja, alle stukjes worden opgestopt. Kijk eens Ik moet water brengen. Hé hey, Roosje! Hé hey, Roosje! Kijk eens Blackjack, kijk eens Blackjack, oh Blackjack, hey Tjus, kom maar Tjus, oh Tjus, kijk eens George. Kijk eens Blackjack, kijk eens Blackjack, oh Blackjack, hop! Die is helemaal leeg, die mag uh, terug. En deze is ook helemaal leeg. Die haken zitten anders. Hey Roosje, hey Roosje, je hebt een vies hoofd Roosje. Hé hey Annabel, hey, wat ben je aan het likken? Oh, Die is helemaal leeg. Hé hey, Roosje, je hebt wel veel hoofd, Roosje. Kom maar, Joyce, kom maar. Goed zo, Joyce. Hé hey, Blackjack, goed zo, Joyce. Hé hey, Roosje. Such